Aanvalsploeg S, stralen horen druk zoveel hier plaatsen voertuig. Brandgebouw jongens. Jo. Ik ga Even lezen. Uh, gezien door een voorbijganger. rook vanaf de verte te zien. Zover bekend geen slachtoffers. Politie rijdt rijden ook mee. Top. AC de 1031 over. 1031 heb ik dicht. Ja we zijn uitgerukt. Prio 1 brandgebouw. Zou er geen personen meer zitten. Een brand is in de verte te zien. Uh, de auto rijdt ook mee op. Ja, dus uh, Pio 1 uitgedrukt van een uh, brandend gebouw. Uh, de ladderwagen heeft ook mee, ik gezien uit het, uit het Ja, Is bekend wat de brand aasje? Uh, nee, 90 was niet bekend. niet. Ja, dat bekeken dat is een andere. Alsjeblieft. Ik heb een beetje meer geluisterd. Zou het branden? Het is dus onbekend wat. Ja, mij geluisterd. Zullen jullie waterwinning kunnen opzoeken achter hen? Ja. Hebben jullie voor aan de route? Hebben mij meisje erin geschoten bij jou? Meisje. Jo, Kun je doet waterwinning zelf te plaatsen? Het uh, is nog duidelijk hoeveel de brand natuurlijk. En ik denk dat ik ze gewoon de uh, hoge druk mee laat nemen. Als jij dat eerst nodig kan maken dan... Uh, als het goed is, maar ik weet niet. Hebben jullie iets van waterwinning? Ik heb nog niks gevonden. Oké. Okay. Hij ja, is natuurlijk een... Uh, ja, dat gebied. Ik heb daar wel eens... Uh, de WTS niet natuurlijk Zullen we zullen even kijken daar. 1 en 2 al was omhangen. Jo. oh ja ik zie je ja daar wat droog zie je rechts ja ik zie pietje staan daar rechts jongens Hier ja, linksaf. Pak even binnendoor ja. Waar het been had je nog niets van hè? Nee, niks gevonden. Ja, top. Onderaan linksaf. Ja, we die jongens in. Ja, anders moeten we omrijden. Ja. Eerste rechts staat de politie al. Ah AC. zit, ah AC. zit, die de Die neemt de Nou, die zitten goed in. Zitten goed in. Uh, ja. Extra luchtdruk pakken, jongens. Oké. Aanvalsploeg is straal horen druk zoveel hier plaatsen voertuig. Kijk dat ik de auto autoladder anders uh, achterom kan laten gaan. Even Kun... Kunnen we? Ja, uitstappen rechterzijde. Oké. Okay. Kunnen jullie achter? Even opstellen gewoon, even kijken of jullie wat kunnen zien. Ja, is goed. Top. Kunnen wij? Ja, gaan we naar binnen via die deur. Ik ga even buiten om verkenning doen. Ja. Uh, als het goed is hebben jullie al water. Ik ga even... Ja! Twee achter. Joe. Oké. Okay. AC 1031 te plaatsen betreft positief brand aan de zo. 110, hier de 111. 111 voor de 110 recht over. Ja, meerdere kamers in het gebouw in brand uh, ziet er leegstaand uit, uh, waarschijnlijk kraakpand. juist ja, begrepen, laat wel op of er nog niet toevallig slachtoffer komt, dat kan altijd. Uiteraard. Let een beetje op. 150, hier de 110 150, hier de 110 Ja 110, ga recht Ja, als u achter kunt opstellen, dan gaan we ervoor zorgen dat u dadelijk water krijgt uh, Mijn manschappen zitten nog binnen Als jij even dan voor de zekerheid vast gaat opstellen Ja, dus we gaan opstellen en we zetten de ladder wel in positie over Top, dank u wel 119 voor de 110. Ik geef recht. Ja, lukt het met jou met de waterwinning of wil je een uh, goed watertransport? Nou, ik ben aangesloten op uh, open water, dus we moeten zo meteen wel overgaan op lage druk. Ja, begrepen. Als je ervoor kan zorgen dat de uh, auto ladder achter water kan geven. Dat... Ja, ik ga mijn best in. Top. 112 voor uh, de gangen gaan. Lijkt dat dit via de gang uh, komt. Ja. Camera rechts even controle. Brand ook. Doet af voor 110, geef recht. Ja, waar zitten jullie precies? Ik kom ook even met jullie mee naar binnen. We zijn nog steeds in de gang van het gebouw. We hebben eerst de woonkamer rechts uh, geblust. We zijn nu bezig met de badkamer, slash wc, en dan gaan we de gang in. Ja, Verder. 119, voor 110. Verder. Zij Servers extra eerste straal lage druk kan gereed maken. Twee lijktes alsjeblieft. Ja, komt in orde. Graag melden dat als hij gereden is, dus zie ik mogen maar beter. Hebben we weg naar boven gevonden jongens? Nog niet, we zijn niet ver gekomen dan hier. Jo. De 119 voor de 110. 119, dat is echt. Ja, eerste straal lage druk, twee lengtes gered. Ja, top, zak doorgeven aan mijn manschappen. Oké okay, jongens, we gaan over naar een lage druk. Uh, eerste straal buiten, dus ik wil dat jullie naar buiten gaan de straal gaan halen. Yep. Oh, 110, hier 150, hoor. 150 voor rond gewicht. Ja, de ladderwagen staat in positie, over. Ja, begrepen. Dan gaat mijn 119 bij jullie water brengen, hoor. Ja, dat is vernomen hoor. Ja. Zit er nog steeds ah, ja. goed in, hoor, de fik. Ja, ik wil net zeggen pomp, ik weet niet of we gaan opschalen of niet, maar hij zit er echt goed in. Ik zal even kijken wat het uh, waterafneming is. Ja, ik heb even links gekeken naar het jongens. Uh, daar zie ik nergens een trap naar boven, dus waarschijnlijk zou hij hier rechtdoor moeten zitten. Ja, oké okay, meegekregen. 110 voor de 150 150 geeft recht voor de 110 Ja, uh, we hebben brand ook spot brand gaat wel naar buiten over Ja, brand dus uitslaan dankjewel Ik weet niet of jullie eventueel boven kunnen kijken vanaf uh, de ladder of jullie zicht hebben op eventueel slachtoffers over Ja, we gaan even kijken over Ja, begrip. 119, de 110 119 hier, geeft recht Ja, ga starten met voeden en ladder achterzijde pand ja, dus voor we dan graag wel even opschalen voor de wateren Ja, ik maak een middel bij deze en ik vraag een uh, groot watertransport aan. AC 1031 over. 1031 echt het AC, ik schaal op middelbrand en uh, ga een groot watertransport deze kant op en we met te weinig water over. Uh, grote middelbrand, uh, watertransport... Uh, transport. Uh... Ja, dank u wel. Hoe gaat hij hier? Moeilijk om onder de controle te krijgen. Ja, begrepen. 110 hier 150. 150 voor 110. Ja, we hebben geen slachtoffers op de tweede verdieping kunnen zien hè? Ok? Ja, top, dank u wel. Doe maar gerust op me door jongens. Sorry Albrecht. Gewoon wat meer naar voren pushen, komt ja. goed. 112 als jij voorbij de 110 voorbij de 111 zie via een woonkamer, als jij daar kan beginnen met blussen. Ja. 111 voor de 110. 111 gevricht. Het grootste gedeelte van de brand is uit. Uh, wij gaan nog even verder verkenning uh, van het uh, pand doen, maar we willen deze brandmeester over. Ja, begrepen. Ga ik AC 32 dank u wel. AC 1031 over. 1031 gevecht. Uh, Middel brandmeester. Ja, dat is me helemaal. ik heb hier wel wat slaapzakken gezien even kijken of daar mensen ja ik heb hier ook een slaapzak maar hmm. die is leeg een flesje bier stond hier nog balkon staat open ja, er is geen rookontwikkeling meer nee inderdaad Zal even... had jij de andere kamers gecontroleerd Ja, hier de slaapkamer is ook gewoon leeg ja, dit is inderdaad uh... badkamer leeg. Ah, goed, gaan we naar beneden. Zo nog even rechtsom. Leeg. Ook leeg hier. Oké, okay, toppie. 111 voor de 110 over. 111 geeft recht voor de 110. Ja, bevestig geen brand meer, wij komen naar buiten over. Ja, top. Dan uh, kunnen jullie inderdaad uh, terug naar buiten komen. Ik wil dat jullie wel uh, het pand gaan ventileren dadelijk over. Ja, dat is goed. We zetten alles open. Uit de ladder even de ventilator. Uh... 110 voor de 150. 150 geeft voor de 110. Ja, wij komen uw kant weer op over ja begrepen uh, als u de ventilator alvast voor kunt uh, klaarzetten voor mijn manschap over ja dat is voor nou 119 hier, 110 de 119 ja ze is, is het gewoon werkprocedure of als ik gaan opstarten over Okay, boven staat al open het balkon. De voordeur wordt via de voordeur wordt geventileerd. Laten we het even zo. 111 110. 110. Ja, als jullie bij komen, zal uh, de dus chauffeur uh, het schoonwerkprocedure voor jullie hebben klaar. Graag daar eerst doorheen gaan. Voordat jullie weer naar het ja, zelf toe gaan over. Ja, begrijpen. Er komt er een hoge drukje op je. ja. ja. Oké, okay, top. Goed, gaan we retour. Meld ik dat nog even aan een c 1031 boven. 1031, ja. Ja. Wij zijn uh, ingepakt en uh, getoken zijn erover. Ingepakt en getoken zijn uh, gaan we Ja, dank u wel.